In het begin van het seizoen is het natuurlijk altijd uh, duidelijk dat er nieuwe spelers uh, zijn. en die willen zich heel graag uh, voorstellen. Ik denk dat het bij jou ook uh, het geval is. Jazeker, nou, ik ben Lars Huber, 22 jaar. Uh, kom uit Zutphen, woon in Zutphen. en daarna studeer ik uh, in Zwolle junior account manager. Leuk, mooi. Hey, en uh, je bent je carrière begonnen, waar? Ja, ik ben begonnen bij AZC in de jeugd. Daarna heb ik een jaartje gespeeld bij uh, Twente en de Gaafschap. Toen teruggekomen naar Warnsvatse Boys gegaan, toch een stapje omhoog willen. Nou, dat was alsnog niet genoeg voor mij. Toen ben ik naar FC Zutphen gegaan. Daar heb ik ook in het eerste gespeeld. Twee jaar denk ik. En daarna naar het CSV gegaan, twee jaar gespeeld. En nu hier. Nou heb ik uh, uh, afgelopen, uh, eergisteren of zo, zag ik een uh, stukje. Heb ik gelezen van uh, Jan uh, Kromkamp, je oude oh ja, trainer. Ja. Waarin hij uh, ongelooflijk uh, zijn spijt uh, duigde vanwege uh, het feit dat jij gewoon naar een andere club gaat. En uh, hij had nog een jaartje bij ons moeten blijven. Ja. En, uh, ja, maar goed, uh, het is uh, gebeurd uh, Lars. Had je geen geduld? Nou, ik ben een speler die graag het uh, hoogst haalbare wil halen. En DVS volgde ik al een tijdje. Altijd mooi voetbal, goede spelers. En toen DVS kwam dacht ik wel voor mezelf, ik moet deze kans pakken. Ik ben er klaar voor, dus daarom was er eigenlijk bij mij geen twijfel. En uh, ben ik blij dat ik nu uh, bij deze mooie club mag spelen. Ja, maar je hebt denk ik ook wel een hele mooie tijd gehad bij CSV. Ja, zeker. Hele goede trainers gehad, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Nog een betere speler geworden, daarnaast leuke teamspelers, ook goede spelers. Dus zeker een hele mooie tijd gehad. Waar vind jij dat je het meeste uh, tot je recht komt uh, in het elftal? Zo, ja Moeilijk. Op tien heb ik eigenlijk bij CSV veel gespeeld. Maar op het laatste ook veel hangend aan de zijkant. Beetje een vrije rol. Dus voor mij maakt het op zich niet, niet heel veel uit als ik maar speel. Maar het liefst uh, of een, uh, op tien of uh, hangend uh, buitenspelen. Ja, eigenlijk heb je dat in de oefenwedstrijden ook al wel uh, laten zien hier bij DVS. Hè? Ja. Wat vond jij uh, de, het, het beste voetbal wat DVS tot nog toe gespeeld heeft in de oefencampagne? Welke helft? Oeh even goed nadenken. Ik denk IJsselmeervogels hebben we wel redelijk goed tegen gespeeld. Met name en de tweede helft ja, denk ik. Hè? en tegen Spakenburg ook wel eerste helft goed aan de bal, misschien niet genoeg kans gecreëerd, maar was ook moeilijk. Zij speelden met vijf achterop, maar ik denk dat we die eerste helft ook wel redelijk voetbal hebben laten zien. Ja, ik dacht even van, oh nu, nu komt hij met een stiftje, toen je, ja. door, toe je doorbrak. Hè? Ja, Weet je? ja, ja, ja. Ja, dat ja, was dat een mooie. Dat was geen goal, maar ja, was net, geen goal. <laughs> nee, net geen goal. Nee, nee, precies. Um, je hebt nou zeg, een dikke maand uh, bij DVS uh, achter de rug. Uh, uh, genoten tot nog toe? Ja, zeker. Uh, goed opgevangen door de jongens, door de trainer. Uh, ja, gewoon een goede en leuke groep. Dus uh, dan vind je ook wel snel en makkelijk je plekje. Dus dat is fijn. ja Heb jij, Ken jij het begrip doorvoetballen? Ja, ja zeker, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Daar, uh, daar, daar, daar is Peter Westling heeft het uh, stiekem tegen mij gezegd, uh, dat hij dat ook uh, in, in jou waardeert. En uh, ja, ik hoop dat je dat uh, heel veel uh, laat zien. En dat je ook uh, lekker uh, onverwachte draaibewegingen maakt. Bewegingen waar de tegenstander van denkt: Woe, wat is dit nu? <laughs> wat gaat hij doen? Dat vind je het leukste, hè? Ja, zeker. Ik denk dat ik een technisch speler ben die vaardig aan de bouwen, snel kan draaien. En daarnaast zou ik gewoon heel erg van combinatievoetbal. Ja, veel aan de bal zijn en ik denk dat dat hier allemaal aan de orde is. Dus dat is uh, en zaterdag ja, ik... gaan we denken aan de effectiviteit ook, hè? Zeker, ja, zaterdag begint natuurlijk de competitie. En naast goed voetbal gaat het uiteindelijk om scoren. Dus uh, ja, die kansen moeten we gewoon maken en dan gewoon een mooie wedstrijd neerzetten voor het publiek, voor onszelf. En dat moet helemaal goed komen. Namens DVS-TV en alle supporters wensen we je een fantastische tijd bij uh, DVS-33. Ja, yes, heel erg bedankt. Ik kijk heel erg naar uit